Wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet op het vlees vertrouwen. Het ware zelfvertrouwen komt nooit voort uit hoe we ons voelen of wat we wel of niet kunnen. Het komt voort uit het weten wie we mogen zijn in Christus. Wanneer we echt begrijpen hoeveel God van ons houdt en we zijn genezing hebben ontvangen voor de pijn uit het verleden, dan voelen we niet langer de behoefte om ons zelfvertrouwen te baseren op de dingen uit het vlees. Ik kan mij een tijd herinneren van lang geleden dat ik worstelde met een gebrek aan zelfvertrouwen omdat ik niet dezelfde hbo-opleiding had zoals veel predikanten die ik toen kende. Gelukkig leerde ik, door mij te focussen op Gods onvoorwaardelijke liefde voor mij, mijn zelfvertrouwen te baseren op wat zijn woord zegt wie ik ben, de rechtvaardige van God in Christus. Zie 2 Corinthians 5, vers 21. Jezus wil jouw ware zelfvertrouwen herstellen door je te genezen van dingen uit het verleden die de manier waarop je over jezelf denkt heeft misvormd. Als je kijkt naar wat goed is bij God in plaats van wat er mis is bij jou, dan groeit je zelfvertrouwen die afkomstig is door in Hem te blijven. Als je wilt, bid dan met me mee. Heere God, help mij te begrijpen wie ik in Christus ben en uw genezing ontvang voor mijn emoties en in mijn denken. Ik kies ervoor om op u te vertrouwen. Amen.